Kom hier, kom hier! <laughs> 2, 1, 1! Hey. Wow. Oh nee, ik viel weg! Oh jeetje! Ik heb ook echt tering van. dacht het niet, bitch. Ik dacht het niet, bitch. Nee, hij heeft fucking die gal. Die gal. Ik dacht het niet, bitch. Oké. Maar kijk, niet. niet naar? Okay. BB, BB. Ik zit vast achter. Purple, okay, can you drop me AWP, please? No. You're not purple. Well, he, well, he died. died. Oh, you, you tried killing kill kill kill me? Kill him, Guido. Kill him, Guido. You got it. Nice! Beach! Get you fucking erect, Beach! Dit is true, yeah. Ik crouch. Ja, maar hij piekt even mid. Nou, oh, het is ook echt wel B. Ja. Wat doe je? Ace. Ace het, Guido. Ja, je de hebt fuse het is een. Oh. Onder <laughs> fucking paars. Annoying. Annoying! Annoying. Really goed smoke, man. I Ik kan niet meer doen. Ik kan gaan. meer doen. Ik kan goed meer dat ze kan meer kunnen krijgen? <coughs> ze staan allebei doen. Ik kan is? meer de Ik Hij go short, go short. kan niet Oh doen. Ik Hij niet Ik Kijk, achter ons. In plaats van dat iemand me blopt. <laughs> Je hebt ah. hem gekilled. Hij me. <laughs> Je zit nu gecroucht, kijk. Nee, ik sta hem nog gewoon recht. Ze gaan B, ze gaan B. Not. Ze komen Guido, ze komen. Nice. Ja, nu zit hij daar en nu ga ik dood. Nee, ik heb hem. Natuurlijk nee, niet, wanneer ik het zeg, althans. Door de smoke, lekker. Ik lijk hem. Ik ...instead of fucking shut up, oh bro, ik had hij daar achter. Boom. Take, take bot, take bot. No one dies. The bot zit in t. Mm mm. Hij weet waar je bent, hè? Maar, uh, hij is lang. Oh! Hij zuigt. Ik ben low, maar hij zuigt. Oh, nog één naar midden! Ah. Oh mijn god! <laughs> no koopt door de deur! One Long, yolo. Yo, ik smoke mid, we gaan short. Ja, ja. eentje. Hoe dat die timing van die smoke. Oh, shit. Ik ga er zelf in staan. Hij ja, staat ja. daar. Ja. Dan... Hij is weg. Oh, oh, mijn god. En ja, die peek heeft wel Nee, je moet gewoon planten. Anders gaat hij mij pushen als ik plant. <laughs> Links. Oh my God. We gaan zien als die bal wallhack heeft. Als je de smoke op mid. Oké, okay, ik heb hem door de smoke geschoten. Ik heb iemand van... Oh, hacker down. Eentje die... Ja! Ja! Lekker! Report, Report him. him! Ja! Oké! Okay. We hebben een tweede hacker gevonden, ja. dat weet ik dus niet. Ik heb hem zojuist genuid.